fan van dit serum. dus Dit is een ophelderend serum wat er dus ook echt voor zorgt dat je dus een, een stralende lichte huidtextuur krijgt. Je zet er een heel klein beetje een, een acid in wat er dus ook voor zorgt dat je huidboren je heel mooi verfijnen. Voor onder de dagcrème, dus elke ochtend en avond. Je ziet ook verschillende buisjes hierin zitten. Vitamine C zorgt voor het verhelderen en de verstevigende werking hiervan. Dit is een heel fijn product voor, uh, voor de gevoelige huid ook, voor elk huidtype. Voor iedereen die dus de huid wil uh, laten stralen.